bij Jan de Kerbouwerman. Misschien is het uh, leuk om uh, wat te vertellen over deze uh, Seat, een Seat 850. Um, Seat mag uh, onder licentie van Fiat uh, auto's bouwen. Het uh, is op basis van een, een, een, een, een, Fiat. een Fiat 850. Uh, dit is een, een Spaanse auto, hij werd in Spanje gebouwd voor de Spaanse markt. Uh, ja. Het bijzondere van, van deze is dat het een, een, een vierdeurs is. Uh, de gewone Fiat was een, een tweedeurs auto, 15 centimeter langer. Je kunt er ook gewoon heel netjes met vier volwassenen in zitten. Ze werden in Spanje vaak gebruikt als, als taxi's. Uh, deze specifieke uh, SEAT uh, is met uh, in, in de jaren 80 met een, uh, ja, door een, een, een Spaanse student of een, een, een Nederlandse student die, die in Spanje studeerde uh, ja, die had daar vervoer nodig. Hij kocht een, een, een sjaartje. Uh, die waren er redelijk wat voorhanden. Dus dat, uh, ja, die waren niet zo duur. Uh, hij heeft er, zijn, uh, hij heeft er zijn, uh, zijn studietijd mee gereden en hij had er zoveel plezier mee van dat hij hem terug heeft genomen naar Nederland. Uh, ja Op een gegeven moment. Uh, is hij in het, uh, het oldtimer circuit, of moet ik dat, uh, ja, in, het, in het Fiat 850 circuit terechtgekomen en uh, ja, gezien ik daar ook uh, actief in ben, kwam hij mij een keer onder uh, ogen uh, toen hij te koop was en ja, zo ben ik in het bezit gekomen van deze, van deze Fiat, van deze Seat zo moet ik zeggen. Hij staat op de bokken, nu kunnen we er uh, veilig aan werken. Eerst de remmen nakijken, want die zitten vast inmiddels. En uh, ja, dan de, dan de resten uh, rustig aan nakijken. Verlichting, ja, alles wat voor, voor, voor de APK geldt. Hè. De remmen ja, zitten vast, tenminste, als ik dit wiel probeer te, te draaien, dat gaat niet. Dit, dit zit gewoon vast. De achterwielen die draaien netjes. Deze de gaan nog enigszins. Uh, we zullen eens beginnen met, uh, met het demonteren van, uh, van alle vierde wielen. voor. Ja, links voor de remklauw zit vast. Um, ja, we gaan gewoon de bolletjes demonteren. Ik hoop dat, uh, dat de remblokjes vastzitten en niet de zuiger, want dat is best een probleem. maar Dat zal ons zo leren. het. Even schoen draaien, als je vroegen draaien, erbij pakken of in. zo so. Ja, yeah. wat zit er vast. Het makkelijkste om zo'n uh, zo zuiger terug te duwen is gewoon met een hele simpele lijntang. ervan eh, dat zo'n remslam niet altijd meer wil werken. Even kijken of we dat ook nog een beetje in beeld kunnen brengen. Ik zal er dus een lampje bij pakken. Door het gewoon vastklemmen van de uh, lijmtang druk je de zuiger terug. Gelukkig is het niet, niet echt vast vast. Ik denk dat het meer een combinatie is van een, een klein beetje vast en de remblokken. De rem scheef, ja de rem scheef, uh, ja verdient ook wat aandacht. Die gaan we netjes, uh, ja, schoonmaken. Hij is, uh, ik, ik denk dat ik hem alleen ga stralen. Uh, maar dan moet ik even kijken. Gaan we in ieder geval schoonmaken? Uh, De, de, de remklauw de, de ja ik weet niet hoe ik dit moet, precies moet noemen maar de, de, de ja de de, de, dus de steun van de remklauw uh, remblokjes ja die ga ik wel vernieuwen ik heb nu alles los volgens mijn Zitten zelfs het remblokje iets los? Ja, ja, die zit los aan, het, aan, aan, aan de plaat, zeg maar. Dus de remblokken die zijn versleten. Lieve mensen, bedankt voor het kijken voor deze keer. De volgende keer gaan we verder aan het schoonmaken en stralen van de remteren. Hebben jullie op- of aanmerkingen? Zet het in de comments. En tot de volgende keer. Bedankt. Houdoe.